Waar ben je thuis? Waar was je? Ik moest hard werken. Maar waarom dan? Weet je nog, voor wat we morgen gaan doen. Ja, we gaan op vakantie. Juppie! Ja Naomi, dus dat betekent dat je nu vroeg naar bed moet gaan. Kom op, laten we gaan. Een dief. Elsa heeft haar eigen licht. Het is wit en het glanst in de zon. Zelfs in de vuilse kou blijft het e achter de plooi. Heeft iedereen zijn paspoort? Ja. Welke medaille? Hoe de medaille gaat? Doe je inchecking? Ja. Oké, ik je nu even komen de twee. Dankjewel. Ik heb honger. Voor altijd eten en eten. Wie? Oze, oh, dat is een collega van papa. Je kent haar niet, maar ze is wel lief. Dat helpt niet. Okay. Ome, Naomi kan met ons spelen. Anna, Anna, Naomi wil niet met ons spelen. Ga je juf zeggen? Oké, okay, ik ga naar juf gaan zeggen. Oké. Okay. Juf, juf, Naomi is al een paar dagen heel verdrietig en wil niet met ons spelen. Kunt u met haar praten? We maken ons zorgen om haar. Ga ik doen. Zouden we gaan praten? Ja, je. Ja. Mijn mama en mijn papa heeft ruzie. En mijn papa heeft een andere mooie vrouw. Als we op vakantie waren... Heeft mijn papa een nieuwe vrouw gezien en nu heeft mijn mijn mama en mijn papa ruzie met elkaar. Ze wachten de hele dag. En nu moet ik bij oma blijven slapen. En ik mis mijn mama en mijn papa. Jeetje, wat heftig allemaal. Wil je dat ik met je ouders spreek? Ik denk wel dat ik hun advies kan geven. Hallo, spreek ik met de moeder van Naomi? Oké. Kunt u morgenmiddag komen op school? Oké, dan zie ik u morgenmiddag. Hallo, welkom. Ik heb gehoord dat jullie in een... therapie moeten. Wat is er gebeurd? Ik heb een mooie dame ontmoet. We het... Pijn maken in onze familie. In onze familie is het belangrijk dat het kind centraal staat. Oké, okay. bij de volgende bijeenkomst werken we hier verder. Hallo Naomi, je gaat een tijdje bij oma slapen. Lieve dagboek. Vandaag hadden mama en papa een beetje ruzie. Ik ga een tijdje bij oma wonen. Jij en mama zijn gelukkig samen. Je hebt gelijk Naomi. Veel ruzie met elkaar maken, want ieder kind heeft het recht om contact te hebben met beide ouders.